Mijn naam is Chris Janssen, ik ben lijsttrekker voor de Partij voor de Vrijheid. Een stem is altijd belangrijk omdat je daarmee je mening geeft aan de politiek. Een stem is nu helemaal belangrijk omdat wij als Provinciale Statenleden de Eerste Kamerleden kiezen. En uiteindelijk wordt daar besloten of het kabinet wel of niet blijft zitten. Deze vlaggen staan symbool voor de Partij voor de Vrijheid. Wij zetten ons in voor cultuur, waarden en normen van Flevoland en Nederland. Voor onze historie en onze toekomst. Daarnaast mag u van ons verwachten... Dat wij zuinig omgaan met uw belastinggeld, dat besteden aan de juiste zaken: zaken zoals veiligheid, goede zorg, goed onderwijs, meer werkgelegenheid en goede wegen en openbaar vervoerverbindingen. Niet de politiek beslist over uw toekomst, maar uzelf. Stem daarom 20 maart.